welkom bij iedereen kan haken we gaan vandaag de lussen sjaal haken en de lussen kijk deze is de lussen sjaal. Um, maar je ziet hem heel vaak voorbij komen op facebook en ik heb wol van de zeeman gekocht de vee eerst ga ik jullie hartelijk bedanken voor alle duimpjes omhoog en abonnees op de foto op het einde van de video klikken of als je de video uh, bekijkt daaronder staat mijn foto en dan kan je ook op klikken dus we gaan beginnen met de lussociaal. haaknaald nummer 5 en twee bolletjes v van zeeman en dan zie ik je zo weer terug tot zo ik zal je eerst even vertellen wat je nodig hebt dit is de v van zeeman ik heb nu voor Roze met crème en zilver uh, gekozen. Ik heb kleurnummer 30. I4395. En je hebt er dus twee nodig. Dan, ik heb het even opgeschreven wat we nodig hebben. Een haaknaald, nummer 5. Kijk, die verkopen ze ook bij Zeeman voor 99 cent. Daar zit ook haaknaald. 4 uh, bij dus als je een beetje los haakt, kan je een andere haaknaald pakken je hebt nodig een schaartje, een centimeter, een stopnaald en 3 A4 knopen en die knopen ja je kan gewoon ook gebruikte knopen pakken van een oude jas maar um, de knopen van de foto die zijn uh, besteld bij AliExpress. En ik zal de linken nog allemaal onder de video zetten zodat je weet waar je het allemaal kan kopen. Dan zal ik nu maar even de haaknaalden even uitpakken. zit dus haaknaald 4 en haaknaald 5 in, dat is altijd handig en ik leg even dit aan de kant de wol, de V van zeeman, nou, ik ga toch eens even kijken want ze zeggen er is een verschil dat je deze is dicht en deze kant is open. En hier zou je dus vanuit het midden kunnen gaan haken. En ik ga het gewoon proberen. Ik zie gewoon hier wel een draadje, maar ik ga het gewoon proberen of het lukt. Ik heb er nog iets dieper in. Maar voor mij. Ja. Hij is eruit. Het is wel een hele bevalling. <laughs> maar uh, ja, die zal ik dadelijk eventjes uh, toch even ontwarren. En dan volgens mij kan je hier dus ja? gewoon vanuit het midden verder. Maar ik zal het nu eventjes, in, uh, eventjes uh, netjes gaan leggen. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. Als je dus 1, 2, 3. 4 lussen op je sjaal wil hebben, dan heb ik het even uitgetekend. Um, je maakt een opzetketting, en hier moet je even niet op letten. Want dit is de opzetketting hier. Hier begin je. Dit is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En zo ga je weer naar 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 8 9 en dat doe je 1 2 3 4 5 keer 5 keer 9 is 45 kijk zie je het 5 keer 9 is 45 en dan doe je nog um, even kijken want 1 2 3 4 5 6 7 8 um, 9 en dan moet je er nog 1, 2, 3 lussen. Deze 3 lussen of 3 lossen, sorry. 3 lossen voor het eerste stokje. Ik ga met je mee haken en dan zie je zo wat we gaan doen. Dus we maken een opzetketting van 45 plus 3 is 48 lossen. 48 lossen gaan we opzetten, en dan zie ik je zo weer terug je begint met een opzetketting en je maakt een beetje ja, je zorgt dat je hem los in je hand hebt haaknaald nummer 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 en dat ga je dus vijf keer zo doen, dus dat je uh, 45 los hebt, en dan nog drie lossen, dus 48 lossen. En dan gaan we beginnen. Tot zo als je die ketting van 48 lossen klaar hebt, dan sla je om en je gaat in de eerste, tweede, de derde. Daar steek je in. Je zorgt dat je Twee lusjes houdt, en we gaan nu um, acht stokjes maken. Eén, twee, drie, we gaan 8 stokjes maken en deze telt mee als negende stokje, kan je het goed zien zo? En dan zet ik er even iets achter 1, 1 2, 3, 4. 5, 6, 7 we tellen de eerste mee stokje dus we hebben 1 2 3 4 5 6 7 nu nog een stokje dus dat is 8 stokjes en dan gaan we even de papieren erbij pakken dan gaan we die lussen maken en dat zijn 12 lossen. dus we gaan 12 lossen maken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 En dan gaan we insteken in die steek van het stokje, maar we pakken hem aan de achterkant, dan zit hij beter vast. Kijk aan de achterkant van het stokje, dus je hebt je losse. Je pakt de achterkant van het stokje, die steek pak je, je slaat om en je gaat door de lus heen met een halve vaste. Heb je je eerste lus al gemaakt? Dan gaan we weer 9 stokjes maken. Dus we steken gewoon in naar dit stokje. Daar steken we weer in. We zorgen dat we twee lusjes hebben. we gaan 9 stokjes maken vier, vijf, zes, zeven, acht, Zie je dat de kleur wel mooi verandert? Dus het is wel leuk om die, om die wol te gaan halen. Dan gaan we weer kijken wat we moeten doen. Kijk, we hebben de eerste lus al gemaakt. We hebben 9 stokjes gedaan. En nu gaan we weer een losse maken. Een losse ketting van 12 lossen: 1, 2, 3, 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 en dan steken we in die eerste steek hier achterlangs dus dit is het stok hier achterlangs en we zetten hem vast met een halve vaste halen de draad meteen door 2 Zie je dan heb je al het tweede lusje gemaakt van je lussen sjaal, en dan gaan we weer 9 stokjes maken. Eerste toer is altijd een beetje het lastigste want dan, uh, ja, dan moet je ook in die ketting goed insteken. Even weer tellen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nou, dan weer 12 lossen. We zijn nu hier. We zijn nu hier. We gaan weer 12 lossen maken. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. We steken in die eerste steek in achterin draad omhalen en we maken een halve vaste. Zo en dan ga je weer 9 stokjes maken dan weer een lus van 12 lossen en weer 9 stokjes en dan zijn, zie ik je op het eind weer terug, tot zo! nu zijn we op het einde van de toer. en nu hebben we mooi 4 lussen gemaakt en we gaan weer 3 lossen maken 1 2 3 en dan keren we het werk en dan gaan we weer 9 stokjes maken. En we zetten de eerste steek hierop. 1, 2, deze delen mee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en dan gaan we um, langs deze lussenlijn. dan gaan we 24 ik heb een pen pakken, hier gaan we 24 stokjes omheen haken 24, 24 dus we hebben op elk stokje nu een stokje gezet en nu gaan we in de lus dus echt gewoon die lus gewoon links houden, omslaan en hier ga je 24 stokjes in haken dit is 1, dit is twee, even mijn garen pakken drie, Je schuift ze zo, want het worden er best veel. Je schuift ze goed naar beneden. Vier, vijf, zes, zeven. Negen, tien, elf, twaalf, dertien, veertien, vijftien. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 kijk eens hoe leuk die lus is echt een wordt een leuke lussen sociaal dus het is dus so, op het voorgaande stokje een stokje so zetten dus goed in de gaten houden dat die eerste drie losse dat dat meetelt als stokje want anders krijg je geen rechte zijkant en dan ga je 24 stokjes om die lus heen haken en als je daarmee klaar bent dan hou je je werk goed zo en dan ga je met je haaknaald zal even de lus iets langer trekken dan ga je zorgen dat je die die steek van de het eerste stokje daar steek je weer achterin Dan pak je je lus op trek je weer aan en dan ga je die eerste steek en die zet je vast, omslaan en een losse, zo zet zo je die vast. Dus je gaat er van achteruit in die eerste steek en ik ga het nog wel een paar keer uitleggen hoor. En dan gaan we weer omslaan en dan gaan we het volgende stokje zoeken. En dan gaan we weer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stokjes maken. Dus we zetten het eerste stokje. Een zie je. Twee. Drie. Vier. Vijf en ik haak even door tot negen en dan zie ik je zo weer terug tot zo, Dan zijn we bij het negende stokje aangekomen en dan gaan we weer in de lussen haken en in de lussen haken we 24 stokjes kijk we zijn nu hier aangekomen en we gaan 24 stokjes daarop zetten dus je houdt je werk zo je, je haalt je Draad om de haaknaald, je houdt je lus aan de linkerkant en je gaat weer 24 stokjes maken. En omdat het er best veel zijn, moet je gaan schuiven. Dus je schuift dan goed je stokjes op 3-4. En als we bij 24 zijn, dan zie ik je weer terug. Tot zo. ik heb nu 24 stokjes gehaakt. ik ga weer even mijn haaknaald eruit halen en dan ga ik in die eerste steek die in die ring staat daar steek ik vanuit de achterkant in dan pak ik mijn lus op ik trek aan het draadje en ik haal hem door en ik maak nog een losse dan zit die lus ook mooi vast. En dan ga je weer 9 stokjes maken. Dus je gaat weer 9 stokjes maken. Je gaat weer goed kijken waar je de negende hebt. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dus de 9e zit hier. Ik tel altijd van waar ik uit moet komen dus die steken is een beetje lastig te pakken hoor en dan ga je weer negen stokjes maken op elk stokje 1 stokje Ik ga weer even verder haken. En dan zie ik je op het einde van de toer. Ik ga heel de toer even afmaken. Dus deze twee lussen nog. En dan zie ik je op het einde. Dan zie ik je weer terug. Tot zo. En als je op het einde van de toer bent, dan heb je vier van die hele leuke lussen al gehaakt. Met iedere keer 9 stokjes ertussen. En om die bogen heen 24 stokjes en die zet je op het laatst netjes vast zoals ik het eigenlijk net uit heb gelegd nou, nu gaan we op het laatst het werk keren ik heb hier even tellen 1 2 3 4 5 6 7 stokjes dus ik moet er nog 2 8 en dit deze telt mee als stokje, en die ga ik gewoon hier tussen die laatste en de een laatste in insteken. En dan maak ik het laatste stokje. Dan is dit het negende stokje. Kijk eens hoe leuk het kleurverloop is. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe deze sjaal gaat worden. En we gaan het weer keren met 1, 2, 3 lossen, en dan keren we het weer. En dan gaan we nu weer de achterkant maken. Maar als je het te snel vindt gaan, dan als je de video even stopzet, hier boven zijn drie verticale puntjes. En dan kan je alles even, uh, je kan de ondertiteling aanzetten, je kan de video langzamer zetten. En uh, ja, of even de pauzeknop aan. Ik probeer het rustig te doen, maar je moet het toch eventjes door hebben en ik zie je zo weer terug we gaan nu het werk keren en ik heb mijn wol ook eventjes weer neergelegd want nu komt dus de draad uit het midden en ik moet zeggen dat gaat best goed dus uh, als je uit het midden wil werken van een bol van zeeman dan moet je wel zorgen dat je niet aan deze kant gaat zoeken maar aan de open kant ik zal nog even een nieuwe bol uh, bijpakken. pakken Kijk dit is de dichte kant en dit is die open kant dus daar moet je even goed naar kijken we gaan nu het weer keren en nu is het alleen nog herhalen herhalen herhalen um, je zorgt weer dat je je eerste stokje op het eerste stokje zet want de drie lussen deze die tellen mee als eerste stokje want heel veel mensen die krijgen problemen met het recht lopen maar dat komt omdat ze hierin steken, maar ze moeten dus op het eerste stokje een stokje zetten en die drie lossen die tellen gewoon mee als zijkant en als eerste stokje dus nu gaan we weer negen of ja acht stokjes maken 2, 3 en als je op het einde bent hier dan zie ik je weer terug. Tot zo. En als je nu doorgehaakt hebt met die 8 stokjes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ik tel deze mee is de 9e. Dan zijn we weer bij een nieuwe lus. Dus wat gaan we dan doen? 12 lossen maken. 1, 2, 3, 4. En ik zie je terug als we 12 lossen hebben. Tot zo. Als je dus klaar bent met die lossen van uh, 12 lossen, dan gaan we weer achter dit is de of dit laatste stokje insteken in die opening. We halen de draad op, we halen hem door en we halen hem nog een keer door. Het is een halve halve vaste. En dan gaan we weer 9 stokjes maken. Dus je pakt weer dit eerste stokje op en je gaat weer 9 stokjes maken. 2 3 en als we bij de negende zijn hier dan zie ik je weer terug, tot zo dan heb je weer 9 stokjes gehaakt en dan ga je weer 12 lossen doen en ik heb net al uitgelegd hoe je die lossen vastmaakt. en zo maak je de hele toer af um, ik ga nu verder weer met de even verder haken zodat je ziet meer van hoe wordt die, hoe komt het eruit te zien dus het resultaat maar je maakt deze toer gewoon af en de volgende toer doe je weer 24 stokjes hier om die losse en je zet hem weer vast dus ik zie je ik ga verder zelf nog een stukje verder haken, zodat je wat meer ziet hoe het gaat worden dit is echt een sjaal met 4 uh, lussen en uh ja dan zie ik je strakjes weer terug ik heb nu even een stukje verder gehaakt en ik was zo enthousiast dus ik heb de hele bol opgehaakt en kijk hoe mooi dat het wordt even kijken of je het goed kan zien Ik heb hier die lussen al in elkaar gezet. Dat zal ik dadelijk ook nog uitleggen hoe dat je die lussen in elkaar zet. En ik zal de centimeter pakken en dan zal ik even zeggen hoe ver ik ben gekomen. Met een bol. Ja, je ziet het op beeld niet, maar het is ongeveer 25 centimeter met bol vee en ik zal even kijken nog hoeveel meter erop zit 25 centimeter en dan heb je wel een 1 2 3 4 lussen met 220 meter en 100 gram dus welke wol je ook gebruikt ik heb in ieder geval 25 centimeter dus ik denk toch dat ik nog een bolletje bij ga halen maar goed dan moet je zelf even kijken ik zal straks even passen en meten ik ga nu weer verder en als we verder zijn dan zie ik je weer terug en dan gaan we de lussen in elkaar zetten, tot zo we gaan nu de lusjes uh, in elkaar zetten of ja ik weet niet goed uh je het wil noemen. Maar je begint aan de kant uh, waar je aan het haken bent geweest. Daar begin je dus aan deze kant. Hier. Ja, dit is je zeg maar je begindraadje. Je begint aan de kant waar je dus kijk, en ik ben nog even de laatste toerand afhaken. Maar je begint dus aan de kant waar je aan het haken bent. En dan ga je leg je die laatste lus leg je naar boven en dan pak je die lus daarvoor op en die doe je in die opening en die trek je erdoor dan pak je de volgende lus en weer de volgende lus zie je? Zo ga je steeds verder. Zie je hoe mooi de lussen sjaal zo wordt? als je de sjaal op de juiste lengte hebt, dus je past hem om je nek dan ga je aan de lange zijde de knopen aan naaien en um, ja ik heb vrij grote knopen gekocht en ze zijn uh, licht hout um, als je ze donker wil hebben dan kan je ze eventueel even in de thee leggen dan kleuren ze iets donkerder bij dus je legt de knopen op de lange zijde van de sjaal en je lichte sjaal kruislings en je knoopte sjaal dicht kijk hoe leuk dus dit was weer een video van iedereen kan haken graag duimpjes omhoog en uh, abonneren en uh, ja dankjewel voor het kijken en tot de volgende video tot ziens